En ik wil jullie allen van harte welkom heten. Heel fijn weer dat jullie in grote getale uh, tijd hebben genomen uh, om uh, hierbij aanwezig te zijn. Even een hele praktische vraag is of jullie je uh, microfoon willen uitzetten. En als een beetje, uh, anders doen wij, dat, doen wij dat voor jullie. Maar uh, dat is goed om te weten dat we je dus uitzetten. Uh, behalve de spreker uiteraard. Um, <tosses> nou, ondertussen alweer de... Ik weet niet eens, de zevende, zesde, zevende deel-expeditie. En uh, fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, deze deelexpedities deel organiseren wij samen met het NKB, het Nationaal Kennisplatform Bodemdaling en de STOA vanuit het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassenveeweide. Mijn naam is Poeimee Sjan en ik ben programmamanager van het laatste programma van het NOBV. En um, elke deelexpeditie staan we stil uiteraard bij het NOBV, maar de laatste deelexpeditie staan we specifiek stil bij een instituut uh, wat, onderzoek doet, wat onderdeel is van het onderzoeksconsortium. En vandaag is dat Wageningen Environmental Research. Um, nou, zoals jullie hebben kunnen lezen, wordt de sessie opgenomen. Als je dat heel vervelend vindt, is het vriendelijke verzoek om het later terug te kijken. Um, en de opname wordt achteraf gedeeld met de deelnemers, maar ook op de website. Um, vragen, uh, het vriendelijke verzoek, omdat we met een grote groep zijn, We zijn op dit moment met ruim... 45. En dat, als het goed is, loopt dat nog op. Dus het verzoek om, om het enigszins gestructureerd te houden, om uh, het in de chat te zetten. En wij zullen zoveel mogelijk de vragen uit de chat proberen direct te beantwoorden. Daar waar de tijd voor is. En als het niet, niet lukt, zullen we dat ook uh, schriftelijk in de uh, terugkoppelingen meesturen. Um, dus dat even hu een huishoudelijke sfeer. Um, dan, ik ga er altijd vanuit, ik hoop ondertussen dat iedereen weet wat het NOBV is, maar voor de mensen die het nog niet weten, wel goed om even een paar dingen daarover te vertellen. Um, nou, het klimaatakkoord is denk ik wel bij iedereen bekend. Swaan, heb jij een slide voor mij? Um, nou, het in het klimaatakkoord zijn er afspraken gemaakt rondom de uitstoot van broeikasgasemissies. En specifiek binnen de, de, landbouw, de klimaattafel landbouw-landgebruik zijn er weer uh, uh, aparte afspraken gemaakt voor het veenweidegebied. Nou, daarvan is vooralsnog vastgelegd dat een reductie van 1,0 megaton CO2-equivalent in 2030 gerealiseerd moet zijn. En waarom dan onderzoek? Want je zou zeggen: Nou, 2030 komt zo dichtbij, we moeten nu aan de slag. Um, dat is ook zo. Um, um, maar we, van niet alle maatregelen we weten, weten we welk effect het precies heeft. Dus het kwantificeren van, die maat, van het effect van die maatregelen, dat zijn hele belangrijke. Um, en um, daarvoor onderzoeken wij, uh, nou, hier is een plaatje van hoe het komt dat veen, vee rijden, veen uh, broeikasgasemissie emiteert, maar ik denk dat dat voor de meeste mensen ondertussen wel bekend is. Dus daar ga ik staan aan voorbij. En wij zoeken, onderzoeken binnen het uh, NOBV drie. Een drietal type maatregelen. En de eerste zijn de waterinfiltratiesystemen. Nou, die ook heel veel, uh, dat zijn de onderwaterdrainage, de veel bekend. maar ook uh, het uh, experimenten met hogere slootpijlen en bijvoorbeeld greppelinfiltratie. Daarvan kijken we ook wat het effect is op uh, de broeikasgasemissie. En dan kijken we natuurlijk niet alleen maar naar uh, het concrete effect, maar ook hoe zou je het maatregel verder kunnen aanpassen, optimaliseren om effecten te vergroten. Nou, een andere maatregel, type maatregel die we onderzoeken zijn de natte teelten. Uh, nou, daarvan zijn, het lis, het er zijn een aantal listoddenvelden die we onderzoeken. Uh, daarvan over, organiseren we overigens op 5 oktober een bijeenkomst om daar wat dieper op in te zoomen. Uh, maar ook dat is een maatregel die, uh, die we onderzoeken. En dan bekijken we niet alleen naar listodden, maar komende jaar gaan we ook kijken naar een aantal andere teelten, zoals veenmos, uh, cranberries uh, en miskantes. Uh, vooral om te kijken van ja, wat kunnen die teelten dan. Uh, wat doen die teelten en leveren in de bijdrage of in de reductie van uh, broeikasgasemissies. Een derde type maatregel zijn de bodemaanpassingen. Nou, dat kunnen verschillende dingen zijn. Uh, maar een belangrijke die we het komen, dat er uh, de waard is om even te noemen, is het inbrengen van klei en veen. Uh, om te kijken of je daarmee ook broeikasgassen kunt, uh, broeikasgassen kunt reduceren. Nou. Uh, dus even in een notendop de type maatregelen waarvan, waarvan we het NOWV naar kijken. is dus voor elk van deze maatregelen is ook een factje te vinden op onze website. Dus als je meer de diepte in wil en wil weten wat we daar precies doen en wat we dan meten, kun je dat altijd daar nog op nazoeken. En voel je ook altijd vrij om even een, een contact met ons op te nemen en een belletje via de mail. Um... Uh, nou, dat doe ik natuurlijk niet helemaal in mijn eentje, het NLBV. Dat doen we met een heel groot team uh, vanuit de STOA, maar ook vanuit het onderzoeksconsortium. Uh, maar liefst vier universiteiten en diverse kennisinstellingen zijn erbij betrokken. En uh, vandaag staan we stil bij Wageningen Environmental Research. Uh, en dat doen we niet, dat doen we vooral, we laten vooral de onderzoekers aan het woord. We gaan echt de diepte in, zoveel zo als kan. En we, willen hen, we hebben hen ook gevraagd om ons mee te nemen in, nou wat weten we nu eigenlijk op dit moment al rondom uh, uh, het onderdeel wat zij uh, bijdragen aan, uh, aan het onderzoek. En uh, nou, dus we gaan lekker technisch inhoudelijk uh, informatie delen. En dat doen we met de volgende onderzoekers. onderzoekers. Daar hebben we Rudy Hessel, uh, Harry Massop. Uh, Jan van de Akker en Jordi van het Hul. En eigenlijk zou Rob Hendricks hierbij zijn. Nou, voor de velen van jullie, denk ik wel een bekende naam. Alleen is Rob helaas verhinderd vanwege ziekte. Maar gelukkig hebben we iemand kunnen vinden, Erne Blondot, die in zijn plaats uh, aan is geschoven en iets zal vertellen over haar PhD rond, uh, en haar bijdrage aan, uh, aan het onderzoek. Um, en dan gaat dan. Uh, dus die komen zo aan het woord. Wat goed is om te weten is dat wij op diverse locaties meten. En een tweetal locaties heeft de WENDER een hele belangrijke rol. Dus is naast het inhoudelijke meetwerk ook locatie verantwoordelijke. En dat is de Lange Weide en Zegveld. En in Zegveld doen we verschillende type maatregelen. Metingen, dat is enerzijds de waterinfiltratiemaatregelen, maar anderzijds ook de natte teelten. En daar zal uh, uh, Rudy iets over vertellen zo. En wat goed is om te weten is dat in zegveld ook nog lachgasmetingen worden gedaan. En daar zal Jordi aan het eind van uh, deze ochtend iets meer over vertellen. Uh, tot zover de hele praktische kant en in mijn introductie. Uh, dan stel ik voor dat we zo snel mogelijk naar de inhoud gaan en dat ik uh, Rudy het woord geef. Uh, Rudy Hessel, onderzoeker bodem, water en landgebruik. Uh, hij zal spits op bijten met een korte introductie over de beide locaties die ik net genoemd heb. Zegveld en Lange Weide. En aansluitend zal uh, Harry Massop, zijn collega, inzoomen op de bodemdaansonderzoeken die de wenner uitvoert binnen het NOBV. Maar ook daarbuiten... Want ik denk dat het goed is om te, te melden dat bodemdalingsonderzoeken al uh, sinds de jaren 60, meen ik, uh, uh, uh, worden uh, uitgevoerd met wat, uh, met wat kleine stops ertussen. Uh, maar daar zal Harry wat meer op inzoomen, want dat is heel goed om te, uh, aan te geven dat die bodemdalingsmetingen een belangrijke basis vormen voor het Nationaal Onderzoeksprogramma waar wij nu mee bezig zijn. Uh, Rudy, aan jou het woord. Ja, prima. Dankjewel. Goed, ik ben dus Rudy Hessel. Ik uh, coördineer de bijdrage die Wenna levert aan het NOBV. En ik zal vanochtend een hele korte introductie geven over wat wij doen in NOBV. Zoals primair ook al zei, beheren we een aantal plots. Daar zijn we dus locatie manager. Het gaat over drie plots in Zegveld, ten noorden van Woerden. En één plot in Langeweide, ten zuidwesten van Woerden. En daarnaast leveren we bijdragen aan andere NOBV sites. Met name op het vlak van bodemkundig onderzoek. Metingen met tensiometers, draininspecties, modellering met het model Swap Animo en grote veenkolommen. En dat laatste horen jullie straks meer over. Ik zal nu over ieder van die sites iets zeggen. De eerste is lange weide. Daar hebben we onderwaterdrainage met een afstand van 6 meter en een streefpeil van min 40 centimeter. Het bijzondere van deze polder is dat hier op grote schaal onderwaterdrainage is toegepast. In, in de, uh, de genummerde percelen in het kaartje, dat zijn de percelen van de boer waar we mee samenwerken. En de rode lijntjes geven de onderwaterdrainage buizen aan in zijn velden. En zoals jullie kunnen zien aan de afkorting OWD in de andere percelen, is eigenlijk onderwaterdrainage in alle percelen in deze polder aanwezig. In ieder geval in dit deel van de polder. En dat maakt het, deze polder ook erg geschikt om te meten met een EC-toren. Dat gebeurt ook collega's van de Bu, Omdat je dan echt het, de onderwaterdrainage kunt meten en geen bijeffect hebt van andere percelen. Uh, wij zelf hebben hier een plot. De EC-toren is aangegeven met het blauwe kruisje en de, de plot met het, met het blauwe rechthoekje. En de plot ligt ten zuidwesten van de EC-toren zodat die ook bij de heersende windrichting in de footprint van de EC-toren ligt. En, en de, dus de, de aanwezigheid. Van OED in de hele polder is ook de reden dat deze site gekozen is als een NOBV site. De veendikte hier is een meter of acht. En de metingen die we gaan doen zijn broeikasgasmetingen. CO2, maar ook andere broeikasgassen. Meteo, bodemvocht, bodembeweging en bodemeigenschappen. En op dit moment is deze site nog in, in opbouw. De andere site waar we werken is Zegveld. Op de proefboerderij KTC Zegveld. Dat uh, is uh, in het kaartje. Uh, dit deel. En het loopt nog wat door naar het zuiden. En daar is uh, een aantal jaar geleden is daar een andere boerderij bijgekomen. Die hoogwaterboerderij. Daar wordt geëxperimenteerd met hogere slooppeilen en hogere grondwaterniveaus. De veendikte in Zegveld is een meter of zes met een veraarde bovengrond en plaatselijk een toemaakdek. En hier hebben we drie plots. We hebben het referentieplot. Dat is deze. Ik hoop dat jullie mijn muis kunnen zien. En dan hebben we de drukdrains, dat is deze. En we hebben de hoogwaterplot, dat is deze. En in de drukdrains is het streefpijl is min 40 en in de hoogwaterplot is het streefpijl min 20. Dan wil ik nog inzoomen op, uh, op vier percelen in zegveld. De percelen 13, 14, 15 en 16. Dus 16 is de, de plot waar, waar, of het perceel waar onze plots in liggen. Dat is het groene rechthoekje hier en het blauwe rechthoekje hier. Dit is de referentie, en dat is de, de drukdrains. En er gebeuren ook een heleboel andere dingen in deze percelen. Niet alleen door NOBV-partners, maar ook door andere onderzoekers. 13 en 14, dat zijn de, de twee linker hier. Daar is een hoog van min 20, min 30. En percelen 15 en 16 is een laag van rond de min 50, min 55. In 2016 is hier drainage aangelegd. In het noordelijke deel liggen drukdrains. In het midden is de referentie. En in het zuiden liggen gewone onderwaterdrains. En wat wij hier als, als wenner meten zijn broeikasgassen. CO2, maar ook N2O. Daar zal Jordi straks meer over vertellen. Dat, dat gebeurt op deze grijze rechthoekjes. In alle vier de percelen. En we merken hier ook bodemdaling. En wat niet op het kaartje staat, maar wat uh, vanuit NRBV zijn we in Zegveld ook bezig, of gaan bezig met, met klei in veen. En we zijn bezig met listolden en ook met uh, olifantsgras. Dus uh, er gebeurt een heleboel in Zegveld. En daar hopen we jullie vandaag uh, wat meer over te vertellen. Over een aantal onderdelen. Dat was het van mijn kant. Dankjewel, Rudy. Even een korte volgevlucht op die locaties doen. Uh, we hopen, zodra ook als het wat beter past, we ook uh, veldbijeenkomsten bijeen, uh, kunnen organiseren op uh, onze proeflocaties. Dan is denk ik er zijn een aantal vragen gesteld, maar die zijn ook al meteen beantwoord. Uh, gelukkig zitten er heel veel onderzoekers van het NOBV uh, in de zaal, in de virtuele zaal. Dus uh, die kunnen jullie ook allemaal helpen. Uh, Harry, ik okay. zie jou niet. Ja. Ja. Jij neemt ons mee in de wereld van de bodemdalingsmetingen. Dat ga ik proberen. Kijk of ik. Het... Kijk, um, ja, ik ga het hebben vooral over een uh, zegveld. Zou je, uh, zou je hem nog op, uh, presentatiedelen, of, uh, op het presentatiemodus kunnen zetten? Dat is net iets beter zichtbaar. Ik dacht dat hij daarop stond. Uh... Ik zie jouw PowerPoint-scherm. Uh, Helemaal rechts, ja. ja ik, eh. nee, helemaal rechts onderin, pakt hij niet? Ja, er zit net schermpje voor. <laughs> Zoent? Ja, dankjewel. Ja? Okay. Uh, er wordt al uh, circa uh, 50 jaar onderzoek gedaan naar bodemdadig in Zegveld. Uh, daar is natuurlijk ook de naam van Jan van Akker natuurlijk uit te bij betrokken. Hij is al denk ik vanaf eind jaren 80, in jaren 90 daarbij betrokken. Ik ben er zelf recentelijk bij betrokken voor de dataverzameling al daar. Dat heb ik vooral gedaan met, uh, met Paul Gerritsen. Ik wil het uh, nu gaan hebben over uh, twee onderdelen eigenlijk. Ik heb het maar even opgesplitst. Enerzijds uh, Maaivelddaling en dan uh, Rekening houden met een tweetal uh, slootpijlen die gehanteerd worden in uh, Zegveld. En ik wil vervolgens iets vertellen wat gebeurt er dan onder maaiveld met die veenlagen. En daar zijn metingen verricht met uh, beeld van zakplaatjes en ook uh, is daar bemonstering uitgevoerd. Uh, ik stelde net uh, nou, dat in, uh, al lang onderzoek wordt gedaan. In 1966 uh, is een uh, proefboerderij van de stad gegaan op Zegveld. Het linkerplaatje geeft uh, de ligging van de percelen weer. Je ziet er ziet ook uh, verschillen in kleuren. Er werden uh, twee uh, pijlen gehanteerd. Een deel lag op polderpijl. Dat zijn de blauwe percelen. En een deel, daar werd een onderbemaling gehanteerd. Dat zijn de groene percelen. En de rood omkaderde. Dat zijn een viertal percelen. En daar wordt het in het kader van NOBV het meeste onderzoek gedaan. Die liet Rudy net ook uh, zien. De percelen zelf, die hebben een nummer van 1 tot en met 20. Die staan in de percelen weergegeven. En wat... Uh, een van de eerste dingen die gedaan is op de proevenboerderij in uh, 1966, is een uitvoerige waterpassing van het maaiveld. Alle percelen zijn toen gewaterpast en dat uh, is herhaald in de jaren 92, 2003 en 2020. Nou, hoe is dat gedaan? Men heeft uh, een, een vaste lijn uitgezet die ook weer terug te vinden is op latere momenten. Stel dat je het wilt, wilt overdoen, dat je op dezelfde plekken terug kan komen. En men heeft ook van die lijnen, heeft men in de percelen, die in zijn algemeenheid een beetje noord-zuid gericht zijn. En aan weerszijden zijn uh, omgeven door sloten. Daar heeft men uh, in eerste instantie op tussen de 2 en 3 meter uit de sloot heeft men een lengterraai uh, uitgezet. En in 1966 ook nog een middenraai. En binnen die rij heeft men om de 25 meter heeft men een uh, waterpaspunt uh, gericht en het maaiveld gewaterpast. In 1992... Uh, is dat iets anders gedaan. Er is iets, iets meer aan raaien uitgezet. Men heeft uh, naast de raaien op uh, tussen 2 en 3 meter, ook nog op 12,5 meter uit de sloot, een uh, raai uitgezet. En bij heel brede percelen, dan moet je denken aan percelen breder dan 30 meter, heeft men ook nog een middenraai uitgezet. Dus in die, voor die percelen krijg je dan een vijftal uh, raaien. Dat levert per perceel zo'n 40 tot 50 uh, punten op, daarvoor de hoogte is gewaterpast. Uh, en hier rechts zien we een voorbeeld voor perceel 16. Hier is in het figuurtje rood omkaderd. Daarbij zijn de, dat is een vrij breed perceel, zo'n 65 meter breed. En uh, daarin liggen dan uh, vijf uh, lengterhaaien. Nou, die lengterhaaien zijn gemiddeld. En de resultaten zijn hier in deze figuur weergegeven, waarin de x de afstand verticaal de hoogte. En de bovenste lijn geeft de hoogte. De lengterraaien weer over 1992, de middelste over 2003 en de onderste over 2020 en je ziet hier mooi de daling in het perceel over de lengte hier uh, weergegeven. Uh, vanaf 1992 uh, zijn er naast lengterraaien ook een uh, dwarsraaien uitgezet. Dwarsraaien die, uh, die lopen van sloot naar sloot en daar binnen de dwarsraai is om de twee meter het maaiveld uh, gewaterpast. En De afstand tussen de dwarsraaien was steeds 75 meter en dat betekent vaak dat je per perceel beschikt over 3 tot 4 dwarsraaien. Die meting in de dwarsraai is de eerste keer in 1992, die is herhaald in 2003 en 2020. In de figuur rechts zien we voor perceel 16 zien we de dwarsraaien weergegeven zoals gemeten in 1992. Dat zijn de gestippelde lijnen en in 2020 dat zijn de doorgetrokken lijnen. En ook hier zie je weer mooi het, uh, de daling van het maaiveld. En verder zie je dat het een uh, bolperceel is in het middenhoog langs de randen uh, laag. Nou, de, over de metingen en het verleden is al eens een uh, rapportage uitgevoerd. Dat is door uh, Jan en Jan van der gedaan. Dat betreft de periode 1966-1992. Uh, de conclusie van, die, uh, van het onderzoek was dat... Uh, Natuurlijk onderscheid tussen de twee, uh, die, of te, te, twee pijlen die worden gehanteerd. De conclusie was dat in het gebied met polderpijlen, want toen met, uh, op 35 centimeter onder maaiveld lag, dat de maaiveld dadelijk zo'n 6,7 millimeter per jaar was. En in het gebied met onderbemaling, en die onderbemaling die, uh, hield, uh, lag ook 70 centimeter met maaiveld, dat de daling daar 15,8 millimeter per jaar was. In de figuur rechts zie je... Zeg maar de, op de x-as de percelen weergegeven. Verticaal zie je de maaiveldaling millimeters per jaar. In de oranje staven geven de maaiveldaling weer per perceel over de periode 66-92. Ook is de maaiveldaling over de periode 92-2020 weergegeven. Dat zijn de groene staafjes. Nou uh, gemiddeld komt het erop neer dat de maaiveldaling in het gebied met polderpeil wat is, uh, minder is geworden. Die was uh, 5,3 mm per jaar. Maar ook de polderpeil lag iets, uh, iets hoger, op, gemiddeld op zo'n 25 uh, centimeter meer maaiveld. Voor het gebied met uh, diepe ontwatering uh, was de maaivelddaling uh, aanmerkelijk minder, die was 8,1 mm per jaar. Maar ook het polderpeil was wat minder diep dan in de periode 66-92, die was uh, zo'n 55 uh, centimeter meer maaiveld. Ja, verder valt, ja, het is natuurlijk de figuur goed te zien dat de groene staafjes in zijn algemeenheid lager zijn dan de oranje staafjes. Het verschil is natuurlijk het grootste in een gebied met diepe ontwatering. Dat zijn de percelen 1 tot en met 5 en 15 tot en met, tot en met 20. Ja, verder valt misschien op perceel 6 dat die een maaiveldstijging laat zien in de periode 92-2020. En dat heeft te maken dat dit perceel is, uh, is opgehoogd. Dus bij de proefboerderij is een uh, diepe kelder uitgegraven, er kwam veel grond vrij en dat is over het perceel gebracht. Vandaar dat die dus uh, wat, uh, wat hoger is dan uh, voor 92. En bij perceel 6, uh, die, dat perceel is ook sterk opgehoogd en een deel kon niet worden uh, bemeten, omdat er uh, inmiddels een uh, proefloop met, uh, met lisdodders. Uh, en perceel 1 uh, is ook niet bemeten omdat daar nu o, uh, olifantsgras staat. Het is een beetje lastig om binnen olifantsgras het uh, maaiveld te passen, uh, Ik zei net al, een uh, ja, mogelijke verklaring voor die uh, afname in de maaifeldaling is uh, het, uh, dat het pijl minder diep is dan in het verleden. En een andere mogelijke verklaring is dat het, uh, ja, het ligt misschien aan het klimaat ligt. Als je kijkt naar de jaarlijkse neerslag. Over de periode 50-80 voor dit gebied, dan is die, uh, zit die onder de 800 mm per jaar en kijk je naar de periode 91-2020, dan ligt die in de buurt van de, van de, 90, uh, van de 900 mm per jaar, dus een duidelijke stijging van zo'n uh, ja, 100 mm uh, per jaar. Dus ook het klimaat kan een stukje verklaren waarom de maaiveldaring is, uh, is afgenomen. Nou, die punten die we gewaterpast hebben, die kun je natuurlijk ook vertalen in een ruimtelijk plaatje. Dat zien we hier uh, weergegeven. Je ziet hier denk ik duidelijk uit de, uit de kleurverschillen de vakken waar uh, een polderpeil heerst en de vakken met onderbemaling. De ene zijn wat groener en de andere zijn wat, wat bruiner van kleur. Wat ook uh, natuurlijk, omdat we inmiddels beschikken over AHN, uh, kunt u ook, en we weten precies waar de punten uh, liggen die zijn gewaterpast, kun je het ook over de AHN heen leggen. Dat heb ik ook uh, gedaan. En dan zie je dat de waterpassing lagere waarde geeft dan de AHN. Het verschil is in de algemeenheid zit tussen de 5 en 6 centimeter. Nu wil ik iets vertellen over de metingen die we onder Maaiveld hebben gedaan. In de jaren 70 zijn er zakplaatjes aangebracht in de ongestoorde veenlaag. Nou, zakplaatjes zijn metalen plaatjes die in de veen worden gedrukt. Op de foto rechtsonder zie je een voorbeeld van zo'n zakplaatje. Twee van die plaatjes die in het veen zijn gedrukt. Om die erin te krijgen moet je natuurlijk een gat boren. En daardoor zijn die plaatjes inklapbaar gemaakt. Dat zie je in het plaatje boven. Aan de linkerkant zie je de ingeklapte zakplaatjes. Er wordt dan een gat geboord tot een bepaalde diepte. Op die diepte worden de zakplaatjes naar buiten geklapt in de ongestoorde veenlaag. En die kunnen we dan via het pijpje kunnen die, kunnen we de hoogte dan, dan water passen. Nou, in de uh, begin jaren zeventig zijn er uh, vaak uh, meerdere zakplaatjes op een locatie aangebracht. Vaak uh, zeven. Tussen 20 centimeter en 1,40 meter 40 met maaiveld is om de 20 centimeter een zakplaatje aangebracht. Het plaatje, tekening linksboven, geeft dat uh, mooi weer. Uh, ook recent zijn uh, zakplaatjes geplaatst op de plekken met, uh, in de NOBV plots. We hebben wat minder zakplaatjes geplaatst, maar wel op meer plekken. Dus binnen alle drie plots die daar staan, zijn zakplaatjes aangebracht. En uh, die zijn uh, aangebracht met afstanden van 40 centimeter. Op 40, 80, 120 en 1,60 min maaiveld. Nou, die zakplaatjes die worden uh, regelmatig gewaterpast. In elk geval in het voorjaar. In het begin, toen ze aangebracht zijn, werd ze ook nog wel vaker uh, gewaterpast. En in de volgende figuur zien we... De resultaten van uh, de waterpassingen van de zakplaatjes op perceel 13, dat is een perceel waar een uh, wat heerst. En hier zie je het verloop van de metingen van de voorjaarsmetingen uh, weergegeven. Bovenste geeft het uh, maaiveld weer en de lijnen daaronder geven uh, de zakplaatjes weer op verschillende diepte. Nou, wat ik volgens gedaan heb, is door deze lijnen een regressielijn uh, getrokken en de gemiddelde maaiveldhoogte bepaald in. Uh, in 1980 en in 2020 en daaruit uh, de daling berekend en dat, dat geeft het uh, volgende plaatje weer. Hier zien we een, uh, die blauwe lijn, dat is het resultaat ervan. dan zien we dus dat uh, voor uh, perceel 13, de blauwe lijn, weergeeft dat, uh, nou ja, dat het Maaiveld zelf is, het wordt ook steeds meegemeten, dat daar een uh, zakking optreedt van uh, zo'n 4 mm per jaar is te berekenen. Op het eerste zakplaatje die zit uh, iets hoger, op uh, 5 mm per jaar. Kijken we wat dieper, bijvoorbeeld op de 80 cm, dan is de uh, daling van het zakplaatje al daar, zo rond de 3 mm. En op 1,40 m is die minder dan uh, 1 mm per jaar. Nou, dit was een locatie in een uh, perceel waar de pollenpijl wordt uh, gehandhaafd. We, kijken we naar een perceel waar een onderbemaling heerst. En dan hebben we perceel 13, ook daar zijn zakplaatjes uh, beschikbaar en een gegevens over de periode 1981-2008, die zijn op dezelfde manier verwerkt en dat levert de rode lijn op. En uh, Daar zie je in elk geval dat de daling daar een aanmerkelijk groter is. Aan maaiveld zit die in de orde van uh, 9 tot uh, 10 uh, mm per jaar. Op uh, 80 centimeter is het uh, ongeveer een uh, millimeter of 4 per jaar en op 1,40 40 is die uh, bijna vergelijkbaar met het zaklaatje. In perceel 13, ongeveer of minder dan 1 mm per jaar. Nou, hetzelfde is, uh, of ook, uh, ik vertelde net dat ook op perceel 16 zakplaatjes zijn aangebracht. Dat is voorjaar 2020 gedaan. Uh, omdat ik daarvoor uh, metingen van het maaiveld, uh, elk kwartaal uh, metingen doe, heb ik die uh, zakplaatjes ook uh, meegenomen in de meter, bij het meten. En uh, ik beschik daardoor over, uh, over anderhalf jaar, over een uh, zestal metingen van al die zakplaatjes. En wat ik gedaan heb, is gekeken binnen die metingen van uh, wat is nou het moment dat ik het uh, diepste niveau meet voor de zakplaatjes en wanneer het hoogste niveau. En dan blijkt dat uh, augustus uh, 2020 was het moment dat de zakplaatjes op het diepste niveau zich bevonden en op, uh, in januari 2021 op het hoogste niveau. Ik heb vervolgens gekeken wat is het verschil in hoogte tussen die twee momenten. En het staat in dit plaatje weergegeven. Verschillen zijn in centimeters weergegeven. En daar zie je dat het plaatje in de referentie, dus het niet gedraineerde deel van perceel 16, daar zie je dat het maaiveld over die periode dus tussen augustus 2020 en januari 2021 zo'n 9 à 10 centimeter is gestegen. Kijk je op 80 centimeter dan is die stijging zo'n 6,5 centimeter en op 1,60 meter 5,5 centimeter. Kijken we naar de zakplaatjes binnen de plots met onderwaterdrains en uh, drukdrains dan is het aanmerkelijk minder en het minst is die voor de plot met uh, drukdrains. Hij is daar aan maaiveld in de orde van 4 centimeter tussen die twee momenten, op 80 centimeter tussen de 2 en 2,5 centimeter. En op 1,60 meter tussen de 1,5 en 2 centimeter. En nou, bij het aanbrengen van de zakplaatjes in de in 70e jaren is ook de bodem uh, bemonsterd. Er zijn uh, monsters genomen dacht, van maaiveld tot uh, ongeveer een meter min maaiveld. En, uh, in laagjes van, uh, 20 centimeter, van 10 centimeter is bepaald wat de bulkdichtheid van het uh, veen was. We hebben natuurlijk in de loop der jaren de zakplaatjes goed gevolgd. We weten dus hoe de lagen zijn gezakt, maar ook hoe de dikte van de lagen is afgenomen. En we hebben ook dit voorjaar nieuwe bemonsteringen uitgevoerd. En dat is op een, is op een beperkt aantal plekken gedaan. We hebben daarbij onderscheid gemaakt bij de bemonstering tussen de laag boven grondwaterniveau en beneden grondwaterniveau. Bovengrondwaterniveau maken we gebruik van uh, ringen. Dat staat, uh, die zijn op een foto hier linksonder weergegeven. De ringen hebben een hoogte van 10 centimeter en een diameter van 10 centimeter. En voor de laag van 0 tot 50 centimeter wordt per laagje van 10 centimeter worden drie ringmonsters uh, genomen en in het lab geanalyseerd. Uh, beneden, dus 50 centimeter, maken we gebruik van uh, guts, een vrij brede guts. En uh, die, met die guts bemonsteren we tot 1,20 meter. 20. En op de foto rechts zien we een aantal voorbeelden op één, van één locatie uh, weergegeven. We nemen er meestal nu vijf. Hier staan er drie weergegeven. Je ziet uh, duidelijke verschillen tussen uh, de verschillende uh, plekken. die, Ondanks dat ze dicht bij elkaar liggen, toch uh, behoorlijk kunnen verschillen. Je ziet duidelijk uh, ook de aanwezigheid van uh, stukken hout in het uh, monster. Nou, hier zijn dus ook per laagje van 10 centimeter monsters genomen en in het lab worden die geanalyseerd. Op dit moment hebben we op vier plekken in Zegveld op deze manier bemonsterd. Van twee zijn de resultaten inmiddels bekend en van die andere twee komen ze zeer binnenkort beschikbaar. En de bedoeling is om nog op vier plekken dit soort bemonsteringen uit te gaan voeren. Dat dit jaar. Dan ben ik nu gekomen aan het eind van mijn... Verhaal. Ik dank u voor uw aandacht. Harry, ontzettend bedankt voor uh, je verhaal. Ik... Okay. Uh, ik zie ook wat vragen voorbij komen. Uh, mensen die heel nieuwsgierig zijn naar uh, rapportages. Uh, nou, uh, dat zijn wij ook. Uh, en Jan gaf al aan, Jan van der Akker gaf in de, in de chat al aan dat die komt. Maar uh, Jan heeft hopelijk na zijn pensionering iets meer tijd en ma maakt hier een heel mooi rapportage van. En daarnaast is het denk ik ook goed om te melden dat de rapportages over het tweede onderzoeksjaar van, de, van het NOBV ook binnenkort in het najaar uitkomen. Uh, dus daar zal ook een heel groot deel van dit verhaal uh, in terugkomen. Dan zit ik even naar de vraag te kijken. Er zijn, eigenlijk zijn alle vragen al beantwoord door je collega's, Harry. Oké. Okay, dus dat uh, dank. Waarvoor dank? Um, en denk ik ook goed om even te zien hè, dat we dus al heel lang bezig zijn met die bodemdalingsmetingen, met her en der uh, helaas wat, wat gaten in de metingen. Uh, uh, wat ik heb begrepen is dat er simpelweg uh, dat toen uh, eigenlijk heel weinig aandacht voor was en dat er dus ook weinig middelen waren voor metingen. Dus dat is uh, jammer, maar gelukkig is die aandacht er nu wel weer voor terug, uh, is er wel weer terug en is het goed om te zien dat we uh, deze data ook heel goed kunnen benutten om het te relateren aan het onderzoek wat we nu doen uh, aan, aan broeikasgasemissie. Er dus, uh, komt, uh, uh, komt toch nog een vraag binnen, zie ik. Eerst uh, bijna, uh, bijna geen daling Het zakplaatjes onder de 1,4 meter van zomer 2020 tot januari 2021. Ik dacht vraag, vraag niet helemaal. Mar Margit, kan je die misschien even toelichten? Uh, ja, ik zag eerst uh, dat uh, ja, in, in de meetreeks uh, geen daling was op uh, 1,4 meter. En toen werd er daarna een vergelijking van de zomer 2020 tot winter 2021, dat er een stijging was van op diepte van 1,6 meter met 5 centimeter in de onderbemaling is. Uh, ja, ik vond dat opmerkelijk. Uh, kwam dat misschien doordat het in de zomer 2020 heel erg droog is geweest of heel diepe grondwaterstand is geweest? Een belangrijk punt, dit plaatje heeft betrekking op voorjaarsmetingen. Dus in het ja. voorjaar herstelt hij zich weer, in mm -hmm. de zomer zakt hij zakt uit, maar in het voorjaar herstelt hij zich weer. En het andere is een, zijn verschillen die je in een jaarperiode of in een periode binnen een jaar kan meten. Okay. Dus dat is een, een belangrijk verschil. Dus ja, op, op de diepte zien we ook in het uh, figuurtje van uh, perceel uh, 13. Als je op 1,20 meter, 20, dat is zeg maar de onderste lijn, dan zie, je wel, dan zie je wel iets daling optreden, maar die is dus uh, relatief uh, gering. Dus maar binnen een ja, kan jaar kan er wel uh, binnen dat traject wel uh, een mogelijke daling toch wel optreden. En die kan ook optreden onder de grondwaterstand? Ja. Oké. Okay. Ja. Dank um, Rudy voegt nog toe, hè? er kan in een jaar veel fluctuatie zitten. Hè? Ja. Dan stel ik voor dat we naar de volgende spreker gaan. Um, Harry, er staat nog één vraag open in de chat, maar misschien dat je die nog in de chat zou willen beantwoorden. Want gezien de tijd wil ik graag het woord geven aan Jan van der Akker. Uh, tot voor kort senior onderzoeker bodemfysica en mechanica bij de Wenner. Maar volgens mij heb ik me laten vertellen dat dit nog wel even blijft als gastonderzoeker. Dus uh, we zijn nog niet gelukkig nog niet van Jan af. Um, uh, Jan gaat ons uh, uh, meer vertellen over uh, de modellering met behulp van Swap Animo binnen uh, het NOBV, maar niet alleen binnen het NOBV, want uh, naast, uh, uh, behalve Jan zou ook Erna Blondot het verhaal, uh, het verhaal met ons delen. Uh, namelijk uh, zij is PhD bij bodembiologie en uh, ook betrokken bij het NObV, maar ook bij het andere, met een ander groot onderzoeksproject Living on Soft Soils. Uh, daar zal ik uiteindelijk even kort iets over zeggen, er wordt een heel mooi congres voor georganiseerd waar het heel waardevol is om uh, daarbij aanwezig te zijn. Wij werken nauw samen met dat programma en zij gaan ons iets meer vertellen over de modellering met behulp van Swap Animo en de experimenten met veenkolommen die in dat kader worden gedaan. En dan uh, zien we meteen ook al de eerste slide van Jan. Dus Jan, aan jou het woord. Bedankt voor de introductie, Pimé. Uh, ja, ik zal het uh, hebben over. en voor de modellen. Jan, je valt vooral af. Ik wil vooral gaan. wat er voor wordt uh, gedaan. Je hapert heel erg ja. bij mij. Ik weet niet of het alleen bij mij ligt. aan mij ligt. Hebben meer mensen. Ja. Ik hoop het niet. Oké. Okay. <laughs> um, het is dus voor, uh, vooral voor de modellen Swap en Animo waar we het, deze presentatie over zullen hebben. Ik zal hem uh, presenteren in het eerste gedeelte, kort introductie feitelijk. En het tweede door uh, Erne Blondo. Uh, Rob Herdenhicks was, uh, was ziek helaas, dus die kon een deel niet aanleveren. En Moddenweghorst is iemand die dat binnenkort, uh, of tenminste die nu al bezig is, om uh, ook aan die kolommen te gaan werken. Als MSc-student. Um, ja, hier zie je de twee stukken: hè? Dus dat is het model. En uh, hier wat er voor gaat gebeuren: dat is die kolommen. Swap Animo, ik zal er kort op ingaan. Um, ja, dit is eigenlijk uh, dit is het swap-gedeelte, en dat gaat over water en warmte. En die verzorgt dus de hele hydrologie. En dit is eigenlijk de, ja, waar dan ook de afbraak wordt, wordt berekend en dergelijke. En die uh, biochemisch uh, ingesteld is. Je moet bedenken dat in dit gedeelte, het swap -gedeelte, wordt feitelijk de hele uh, hydrologie uh, wordt beschouwd en, en berekend. En dat is input voor ANIMO zodat daar uh, de chemische processen et cetera, en de afbraakprocessen. Uh, aan de hand van die uh, ja, hoeveelheden zuurstof. en of het nog onder of boven water zit. Uh, kunnen worden berekend en, uh, enzovoorts. Uh, als we die swap bekijken. dan zien we dat er enorm veel invloeden zijn. op die, ja, die digitale kolom, als het ware. Dus er is een, een grondkolom, wordt opgeteeld in, in stukken. Uh, en we zien ontzettend veel. Uh, invloed van de zijkant dat komt uit uh, drains uit, uit sloten, uit grotere uh, wateren uh, verder komt uit diepe grondwater nog uh, de hier een, uh, een kwel of een wegzeiging en die hebben allemaal een, uh, een grote invloed op de hydrologie op wat er allemaal gebeurt in die uh, grondkolom aan de bovenkant hebben we verdamping, uh, we hebben regen, etcetera, etcetera. en uiteraard de, de, de Vooral de, of de onttrekking door, uh, door wortels van, uh, van planten. En dit is feitelijk de grootste invloed uiteindelijk. En de meest dynamische. En die bepaalt ook voor een groot gedeelte wat er bovenin gebeurt. En uh, wat er dus ook aan grondwaterstand uh, ja, wat er zakt. En hoe droog het bovenin wordt vooral. En die geeft dus heel veel uh, ja, de zuurstofhuishouding uh, als het ware. He, want waar geen water zit, daar zit lucht. Oftewel, daar kan zuurstof. Um, dan ga ik over op het, uh, op het volgende plaatje. Ja, wat zijn eigenlijk de, de doelstellingen van uh, het onderzoek in het kader vooral van het NOBV? Um, ten eerste gaat het heel sterk om de analyse en evaluatie van de metingen aan de locaties. Kijk, die locaties die zijn uh, ja, vrij ingewikkeld, uh, in, zelfs in een aantal gevallen zeer ingewikkeld. Uh, en... Uh, om daar goed te, te, te bekijken waar eigenlijk uh, de processen vandaan komen, waar de grootste invloeden zitten, uh, wat doet nou zo'n uh, zo onderwaterdrain, uh, wat doet nog zo'n sloot enzovoorts. ja, dan moet je eigenlijk ook kunnen uh, analyseren uh, en dat kun je goed doen met zo'n model, omdat je eigenlijk al die processen en uh, invloeden uh, goed kunt bekijken en uh, ja, eventueel uit kunt schakelen en kijken wat dat doet, et cetera. Um, ja, dat zijn dus die, gewoon die modelberekeningen en er moeten ook bepaalde zaken uitkomen. Die CO2, ja, dat is iets wat je dan zou kunnen vergelijken weer met, met de gemeten waarden. Uh, geef je ook een indruk of, of bepaalde zaken ook of kloppen. Uh, ja, of het ook zo is als je denkt dat het is. Um, N2O en CHI4 kunnen ook met aanneming uh, met worden berekend. Uh, maar dat is, nog een, uh, dat is nog niet een, een module in Animo die, nog, die al helemaal gereed is eigenlijk. En daar moet nog wat aan gespijkerd worden. Het geldt trouwens ook wel voor de CO2 module. Dus daar, daar zal ook aan moeten worden verbeterd. Scenario berekeningen zijn natuurlijk heel belangrijk wat je kunt doen. Stel je voor je hebt in het veld drainafstanden van 6 meter heb je aangemeten. Maar goed, nou wil je ook wel weten wat die, uh, wat die doet op 4 meter. En wat er gebeurt als jij slootpijlen verandert. Hè, van 20 naar 30 of naar 60 centimeter, et cetera. Uh, of je gaat de grondwaterstand reguleren met drukdrains. Wil je ook graag weten wat doet dat eigenlijk doet. Hetzelfde kun je zeggen voor de, voor de kleidikte. Hè, die kleidikte, die kunnen natuurlijk uh, variëren van, uh, van, van 10 centimeter bij wijze van spreken, tot, tot 20 uh, tot 40. En als het 50 is, ja, dan is het feitelijk geen veengrond meer uh, officieel. Maar ja, er gebeurt natuurlijk nog wel wat. Je kunt ook uh, allerlei standaardprofielen doorrekenen, zodat je een, een indruk krijgt wat, wat er eigenlijk zo'n beetje in Nederland gebeurt als het ware. En uh, weerderom, analyse van de processen en het aanbrengen van Swap en Animo is in NOBV dus een van de belangrijke zaken uh, die wij graag zien. Uh, uiteraard zijn er ook nog de, ja, wat er eigenlijk altijd al met swap en animo wordt, uh, wordt berekend. Namelijk het effect op de waterkantiteit. Uh, dingen als uh, ja, hoe, hoe gaat jouw slootpijl op en neer. Nou je wel drains hebt of geen drains. Wat doet het met de waterkwaliteit. Uh, ook worden de berekeningen uh, nu ook al gemaakt voor bedrijfsmodellen. Uh, wat is de draagkracht? Wat zijn de opbrengsten? Wat, wat zou je kunnen, dingen kunnen combineren van uh, onderwater en... En, en uh, uh, greppelinfiltratie, etcetera, daar is, is onlangs een rapport ook over verschenen. Uh, en uiteraard uh, de scenario op op klimaat, natte jaren, droge jaren, kunnen ook terug als het waren, hè, dus naar uh, 1970 en dergelijke. Die modelverbetering. Uh, ja, daar goed bij een, uh, ook een analyse op, op kleinere schaal. Alleen met, uh, met, met veldmetingen red je het niet, omdat het zo een ongewikkeld, uh, ingewikkeld, complex geheel is. He, al die invloeden van uh, wel of geen drains, etcetera en wel of geen uh, uh, kwel of, of uh, wegzeiging. Um, dus je gaat kijken naar kleinere monsters, zoals je bijvoorbeeld hier, uh, hier ziet. En uh, heel belangrijk is het krimpzwelgedrag. En dat duidelijk vooral op dat, dat kwel, op dat zwel. Uh, want daar is eigenlijk heel weinig onderzoek naar gedaan. En het is wel heel essentieel nu we uh, zo uh, willen inzoomen op, op zaken als uh, luchthuishouding. Kan de lucht in de grond. Uh, hè? Want ja, die, die, die krimpscheuren, dit is een krimpscheur op ongeveer 20 centimeter diepte in een, in een kleigrond. Ja, dat is dus eigenlijk een, een snelweg voor de, voor de zuurstof uh, richting, uh, richting feen. En dan wil je wel weten wanneer die weer dichtgezwollen is. Uh, en dat de, en uh, dan kun je niet gewoon maar de, de, zeg maar de krimcurve kun je niet gebruiken voor de zwelcurve. En dat, dat daar een verschil tussen zit, dat heet uh, hysterese Datzelfde heb je voor de hydraulische hydrologische karakteristieken, ja, zoals de... Uh, uh, vocht versus uh, vochtspanning. Afhankelijk uh, de afhankelijkheid van de veenafbraak uh, moeten we nog beter de hand opleggen. Uh, de, de, uh, de afhankelijkheid van de veenafbraak van vochtgehalte en zuurstofgehalte. Moeten we beter, uh, beter in de hand hebben. En uiteindelijk kom ik dan ook op het onderzoek waar, uh, waar Ernest zo meteen het een zal... Wij willen ook graag, wij zijn bezig met het experimenteren aan kolommen. En een kolom, stook in het veld, zodat je al die externe invloeden, zoals daar zijn van, van buiten, die, die, wat doen drains, wat doen sloten, et cetera, en wat is de wegzijging, dat je die helemaal in de hand hebt en dat je kunt concentreren op wat er in die grondkolom gebeurt. Nou, en dan geef ik nou het woord over aan Erne. Okay. Uh, ja, nou, dankjewel Jan voor die introductie. Uh, ik ben dus uh, Erne Blonzo, promovende. Uh, aan de Wageningen Universiteit. En ik zal uh, in vervolg op Jan's presentatie wat meer vertellen over die metingen van de broeikasgasemissies en uh, klimafraam, onverstoorde veenkolummen. En uh, ja, ik zal eerst e straks eerst een introductie geven van mezelf voor een stukje context en uh, dan heel kort mijn doelstellingen bespreken dan wat langer ingaan op het uh, experiment en wat foto's ervan laten zien. En uh, ja, kort wat verwachte uitkomsten uh, bespreken en een conclusie aan de presentatie draaien vandaag. Um, nou, ik ben dus een jaar geleden, september 2020, begonnen met mijn promotieonderzoek bij de vakgroep Bodembiologie in Wageningen. En uh, ik word begeleid door Jan-Willem van Groenigen, uh, van de Bodembiologie en dan van Wenner, Gerard Veldhof, Jan van de Akker en Rob Hendricks. En inderdaad, mijn. Uh, mijn onderzoek maakt deel uit van het MBA-onderzoeksprogramma Living on Soft Soils. En dit is een onderzoeksprogramma naar bodemdaling in Nederland. In een uh, vrij breed, nou, vrij erg breed onderzoeksprogramma. En het richt zich eigenlijk uh, op vier uh, punten. Dus uh, er is het monitoren van de zich volstrekkende uh, uh, bodemdaling. Dan wordt er. Ten tweede ingegaan op de mechanismen achter bodemdaling en broeikasgasemissies die gepaard gaan met veenafbraak. Uh, er wordt uh, onderzocht naar de kosten en baten van uh, verschillende beleidsstrategieën. En uh, de daadwerkelijke toepassing en juridische uh, uh, details van die beleidsstrategieën worden ook onderzocht in het programma. En uh, ik werk dus mee aan dat tweede onderdeel van het onderzoek aan de mechanismen van bodemdaling en. Uh, in mijn geval ook met name dus broeikasgasemissies. Um, en er is dus een nauwe samenwerking inderdaad met NOBV. Uh, nou, heel erg in het kort. De, uh, het doel van mijn promotieonderzoek is een beter begrip krijgen van de invloed van grondwaterstand in veenweidebodem, op uh, veenafbraak en de daarmee gepaardgaande broeikasgasemissies, en op de krimp van veen. En, um, en dus om dit te modelleren in SwapAnimo, een verbeterde versie van SwapAnimo. En dus daarom uh, gaan we gedetailleerd onderzoek doen aan offers de veenmonsters in een gecontroleerde omgeving, zoals Jan zojuist ook benadrukte. En uh, nou goed, die metingen zorgen natuurlijk, gaan we natuurlijk gebruiken voor calibratie en modelberekening in SwapAnimo. En nog eens als context van mijn doelstellingen in, uh, ten behoeve van Los en ten behoeve van NOWV. Mijn plaats binnen Los is dus dat uh, mijn uitkomsten samen met de andere uitkomsten aan uh, onderzoek naar de mechanismen naar bodemdaling, die andere IO's die onderzoeken microbiële processen, uh, kruipmechanismen en uh, krimp in klei, terwijl ik me op veen richt. En al die mechanismen worden samengevoegd in een model voor bodemdaling en broeikasgasemissies in veen en klei in Nederland. En die modeluitkomsten worden dan uh, ook weer geïntegreerd in modellen voor voorspelling van bodemdaling en uh, ook in kosten baat -analyses. Dus dat is allemaal binnen los. En binnen NOBV um, ja, heeft mijn onderzoek eigenlijk de plaats van een gedetailleerd labonderzoek aan onverstoorde bodemmonsters... Uh, ja, eigenlijk dus naast al het veldonderzoek wat bestaat en, uh, en uh, labonderzoek aan verstoorde bodemonsters. Um, en natuurlijk de verbetering van SOP-ANIMO. Um, ja, dus dan wilde ik wat ingaan op het experiment. Um, en ik wilde ook uh, wat foto's laten zien van het bemonsteren van die kolommen, omdat het best wel, uh, best wel interessant is en niet zo vaak op die manier gebeurt volgens mij. Hier zie je op de foto rechts een kolom die uh, zojuist is opgetild en hij heeft dus de bodemkolom zelf heeft aan afmetingen ongeveer 105 centimeter diepte of lengte zoals je wilt en een diameter van 24 centimeter. En we hebben dus op drie locaties uh, bemonsters, drie NOBV locaties. En per locatie dan uh, gaan we drie replica's onderzoeken van kolommen waar gras en wortels van verwijderd zijn, maar we gaan ook uh, één kolom per locatie onderzoeken waar het gras er opgelaten is om inderdaad die grote invloed van gras en wortels op, uh, op mineralisatie en op waterhuishouding uh, ook te kunnen onderzoeken. En dan nog als extra is er ook op elke locatie één kortere kolom gestoken van ongeveer 30 centimeter lengte en dezelfde diameter. En die is helemaal in gereduceerd veen gestoken. Dus dat was zo'n 80 centimeter diepte tot zo'n 110 centimeter diepte. Om uh, wat meer in te kunnen gaan op rijpingsprocessen aan gereduceerd veen. Um, ja, en um, oh ja, goed om te melden. Deze zijn dus allemaal gestoken op uh, percelen op uh, de NOBV locaties van Zegveld, Vlist en Alderborn. En we hebben ze echt vlak naast. Het NOBV-plot op die maatlegele percelen gestoken. Dus uh, ja, ten behoeve van zo goed mogelijk vergelijking met andere uh, uh, metingen in dat plot. Ondanks heterogeniteit in de bodem, die, ja, die we toch ook al in een heel kleine uh, oppervlakte al konden zien. Maar goed, uh, ja, ik zal nog even kort ingaan op uh, hoe we ze dus hebben gestoken. Um, Waar nodig bij die kolommen zonder zoden is eerst uh, een stuk gras verwijderd van de bodem. En dan heb, hebben we een uh, beetje een soort van de cirkel uitgesneden waar de kolom ingeduwd moest worden. En dat induwen gebeurde uh, ja, met behulp van de machine. Dus eigenlijk wat voorhanden was, wat de boer had staan: een uh, voorloader of een graafmachine. Ik ken zelf ook het verschil eigenlijk niet tussen al die dingen. Maar. Um, en wat we hebben gedaan uh, om te voorkomen dat tijdens het duwen van die buis de bodem in uh, het klei en het veen echt ging samendrukken, hebben we gezorgd dat in dat met lucht gedeelte, gevulde gedeelte van de buis een onderdruk aangehouden werd, uh, telkens wanneer er geduwd werd op uh, de buis naar beneden. En dat werkte eigenlijk best wel goed, dus dat deden we gewoon middels een uh, pomp. En uh, ja, die, die onderdruk hielden we steeds op zo'n... 0,2 tot 0,6 bar eigenlijk. En dat ging meestal best wel goed. En hier zie je de buizen in de grond gedoet. Er is ook nog één reservekolom gestoken, maar de financiële middelen staan niet toe om, om echt aan vier replica's zonder zoden te meten. Dus die reservekolom was er alleen voor noodgevallen. gevallen. Um, ja, en vervolgens zijn ze eigenlijk gewoon uitgegraven gedeeltelijk machinaal en gedeeltelijk met de hand. Uh, ja, we zijn in het veld, zijn Rob Hendricks en ik heel erg geholpen door Paul en Frank Gerritsen uh, van Wageningen Environmental Research. En Dit is uh, het uitgraven van de kolommen in Zegveld en uh, hier de foto in Aldeborn. Je ziet hier ook mooi het profiel uh, van de, een dikke kleilaag en daaronder donkere veenmosveen. Um, ja, en nu staan de kolommen eigenlijk in de klimaatkamer in Wageningen bij 16 graden en 70 procent luchtvochtigheid. En het experiment is nog niet begonnen, want we zijn ze nog aan het inrichten. Maar uh, de variabelen, de grote variabelen, zal eigenlijk het uh, veranderen van de grondwaterstand zijn. Door onderin de bodemkolom eigenlijk uh, uh, stapsgewijs de drukhoogte te, aan te passen. En op die manier willen we verschillende verdroging, cycli toepassen op de kolommen. En dan gedurende die cycli uh, verschillende parameters te monitoren aan de kolommen. Op verschillende dieptes willen we uh, vochtgehalte monitoren, drukhoogte. Um, met behulp van RISONS uh, polievocht onttrekken om dan uh, nutriënten te analyseren in de bodemvocht. Um, we willen... Uh, poly-lucht onttrekken met name voor uh, uh, zuurstofconcentraties, maar misschien dat later uh, we nog besluiten tot analyseren van ook broeikasgassen concentraties op verschillende dieptes. Dat zou ook ontzettend interessant zijn. En uh, krimp op verschillende dieptes gaan we ook meten door eigenlijk markers in het veen te steken uh, die, dan, uh, ja, die je dan kan volgen dankzij die doorzichtige buizen. Dan kan je uh, uh, zien waar die markers zich op verschillende momenten bevinden. En aan de oppervlakte gaan we broeikasgasemissies meten. Gewoon met een uh, closed chamber methode, zoals ook in het veld. En natuurlijk uh, Klimp, de, gewoon de maaiveldhoogte bijhouden. Um, ja, daarnaast hebben we op verschillende dieptes, uh, op verschillende lagen, ook onverstoorde, kleinere onverstoorde monsters gestoken. Gewoon EPF ringen eigenlijk. En daaraan ga ik nog onder aerobe omstandigheden CO2 en lachgas meten. Uh, maar wel onder uh, een uh, grote variatie aan vochtgehaltes. Waaronder ook uh, zeer droge omstandigheden. En uh, daarnaast ook, ga ik ook de, onder, de invloed van temperatuur onderzoeken op die, uh, op die emissies. Uit deze ringen. En natuurlijk na afloop ook gewoon... PF-curve opstellen daarvan. Want die vochtgehaltes die worden ingesteld. Uh, uh, via uh, vochtspanningen, via een zandbak. Um, ja, dus op die manier hoop ik nog een beter idee te krijgen van afbraak op verschillende dieptes. Uh, verschillende. Uh, uh, lagen veen in verschillende maten van. van uh, degradatie al eigenlijk. Um, nou, ik hoop bij een volgende presentatie natuurlijk. wat daadwerkelijke resultaten te kunnen presenteren, maar ik zal nu kort bespreken wat ik hoop, uh, waarvan ik hoop dat dat het hier uitkomt, en dat is dus een verbeterd begrip in die afbraakprocessen, invloed van vochtgehalte, waaronder ook uh, belangrijk het effect van droogtestress en uh, uiteindelijk een volledige broeikasgasbalans uit die kolom-experimenten en uh, uh, nou, een verbeterd begrip van de bodemeigenschappen, dus hydraulische karakteristieken van verschillende lagen, ook uh, wanneer ze niet geïsoleerd zijn uit, uit de bodem, maar wanneer ze gewoon zich bevinden tussen de bovenliggende en onderliggende lagen. En hysterese in krimp uh, uh, en en um, vocht versus uh, vochtspanning. Dus, uh, maar ja, goed, daarover later meer hopelijk. Dus in conclusie, ik doe onderzoek aan de bodem van drie NOBV-locaties, Zegveld, Vlist en Aldeborn. Um, het omvat onverstoorde grote bodemkolommen, die we gaan blootstellen aan verschillende verdroging-vernattingscyclii, waarin we dan de effecten daarvan op de broeikasgasemissies, bodemchemie, uh, hydraulische karakteristieken en krimpzwel en de hysterese in die laatste twee gaan onderzoeken. En in meer detail ook ingaand op uh, onverstoorde ringmonsters uh, afkomstig uit de verschillende lagen en de, en de effecten van vochtgehalte en temperatuur op CO2 en lachgasemissies. En uiteindelijk leidt het natuurlijk allemaal tot verbetering van SwapAnimo en uh, hopelijk uh, gedetailleerde scenario studies in SwapAnimo. <laughs> Bedankt voor jullie aandacht. Dit was uh, mijn presentatie. Dank je wel, Erne. Heel leuk om te zien hoe je vordert. Wij zagen je al eerste presentatie geven in juni, volgens mij. Nu een stapje verder. Misschien is het goed om te melden dat het Erne nog niet zo... Je bent dit, dit jaar begonnen, hè Erne? Ja, vorig jaar september, dus een jaar ja. geleden. Ja, ja. dus uh, nog, uh, nog uh, maar op een kwart van het onderzoek eigenlijk, hè. dus er is dus nog veel uit te zoeken. Uh, er zijn een paar vragen binnengekomen. Ik zag dat Jan de meeste al, Jan zal al druk beantwoorden. Dus even kijken of er nog een vraag tussen zit die nog niet beantwoord is. Uh, Hans vraagt, wat zijn Rhizons? Ik weet niet of ik het goed ah, uitspreek. Ja, dat zijn bemonstering. Dat zijn, uh, ja ze worden ze genoemd, dat zijn eigenlijk kleine bemonstering cups voor uh, bodemvocht. Uh, ja, die, uh, ja, ze lijken uiterlijk best wel op tensiometers. Maar het is dus voor het bemonsteren van bodemvocht. Ja, Jan geeft daar nu antwoord op. Dunne doorlaatbare buisjes slangetjes waar je, een, waar je een onderdruk op zet om zo water te optrekken. Ja. Dan vraagt Margit ook nog iets, uh, hoe maak je de ringmonsters droog? Uh, ja, op een zandbak. Een, uh, ja, hoe noem je dat? Dus uh, ja, vochtspanningen instellen, hydro statisch. Ga je Altijd dan je... voor PF2? Ja, tot, uh, to... oh, ja, goed, ja, tot uh, PF2 ongeveer en daarna nog verder verdampen. Ja. Okay. Ja. Uh... Hier wordt gevraagd, die is nog niet beantwoord. Kun je irreversibele krimp wel onderscheiden van afbraak? Lijkt mij een lastige vraag om te beantwoorden. Ik weet ja. niet of het... <laughs> kun je daar uh... iets over zeggen? Jan misschien? Ja, dat is ja. wel een probleem. <laughs> um, je gaat er wel een beetje vanuit dat die, die irreversibele krimp, dat die uh, na honderden cycli, zeg maar in het veld van droog, uh, nat, droog, nat, droog, nat, dat die eigenlijk steeds minder wordt. Um, he, dus dat het steeds meer een reversibel deel wordt. Dat zal niet gelden. Voor uh, iets wat je dus veel dieper neemt, of zeg maar op een, uh, een halve meter als je daar een monster neemt en je gaat die voor het eerst van zijn leven als het ware drogen tot uh, ja, uh, een volspanning van min 3 uh, min, min of zo, ja dat, dat zal dan niet lukken, maar uh, dat zal niet goed gaan. Maar voor, voor de, het gedeelte wat eigenlijk altijd bovenin zit en altijd al droog wordt, dan zal dat zeker wel het geval zijn. En daar zal dus vooral die, uh, die afbraak zijn. En je moet ook rekenen dat uh, bodemdaling, en zal voor een, is, is eigenlijk een soort samenwerking tussen de afbraak van het materiaal en, en krimp. Want door die krimp wordt een hele grote kracht uitgeoefend op ja, dat verzwakte materiaal door de afbraak. En dan stort je weer een stukje verder in. Dus dat is een, uh, het is eigenlijk een beetje door elkaar ook. Dankjewel, Jan. Ik zie dat er nog meer vragen binnenkomen, maar ik, ik parkeer ze heel even. Die uh, zullen wij schriftelijk beantwoorden. Want ik zou het heel jammer vinden als we het verhaal van Jordi niet uh, kunnen. Niet, in, in in zijn volledigheid kunnen aanhoren. Dankjewel Erne. Misschien is het ook goed om te melden dat Erne, ik vermoed in elk geval dat je op 5 november bij het LOS symposium ook een verhaal zou houden. Dan is er ook iets meer tijd voor de individuele onderzoeken van de PhD's. Dus mocht je nog veel meer willen weten over het onderzoek van Erne en wat er verder binnen het LOS gebeurt, Living on Soft Soils. Dan verwijs ik je graag naar het congres op 5 november. Ik zal op het eind nog even laten zien hoe je het beste daarvoor kan aanmelden. Dus dankjewel Erne. En uh, we horen zeker nog meer van je. Uh, dan wil ik graag naar uh, Jordi. Uh, Jordi is ook uh, uh, een promovendus uh, uh, bodembiologie en hij doet onderzoek naar de uitstoot van lachgas. En hij gaat ons meer vertellen over de lachgasmetingen die binnen het NOBV worden uitgevoerd. Uh, Jordi, aan jou uh, het woord. Yes, dankjewel. Ik zal even mijn scherm delen. Is het zo te zien? Of? Ja, het is zo wel goed te zien. Yes, oké. Okay. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor de introductie. Uh, mijn naam is Jordi. Ik ben inmiddels drie jaar werkzaam als onderzoeker bij Wenner en tevens ook uh, PhD. Uh, ik werk uh, samen met mijn collega Gerard Veldhoff. We houden ons uh, bezig met allerlei onderzoek naar lachgasemissies op uh, zand, klei en veengronden. Uh, om een voorbeeld te geven in het kader van het klimaatakkoord en slimbandgebruik. Uh, worden er veel maatregelen uh, onderzocht, zoals minder ploegen en het niet scheuren van grasland? En dat wordt onderzocht om koolstof op te slaan, dan wel de uitstoot van CO2 te verminderen op minerale gronden, zand en klei. En uh, ja, de focus van dat onderzoek ligt heel erg op koolstof. Um, alleen die maatregelen kunnen ook invloed hebben op de emissies van lachgas. Nou, en wij doen in datzelfde onderzoek uh, uh, wat naar het effect is van die maatregelen op lachgasemissies voor dit soort maatregelen. Nou, naast onderzoek op, op uh, minerale gronden doen wij ook soortgelijk onderzoek op veengrond. Uh, waar dus ook maatregelen worden getroffen uh, met vooral de focus op CO2. Uh, maatregelen zoals uh, waterbeheer. Uh, denk dan aan bijvoorbeeld onderwater, onderwaterdrainage en drukdrainage. Dat hier ook veelvuldig is uh, gekomen in de presentaties. Alleen de vraag is ja, wat diezelfde maatregelen ook uh, voor invloed hebben op de emissie van lachgas. En daar ga ik het de komende 15 minuten over hebben. En sinds april, hebben wij, sinds april 2019 hebben wij een onderzoek staan uh, op Zegveld waar wij dus uh, uh, metingen doen aan, aan, aan lachgasemissies. Uh, nou, ik wil jullie de komende 15 minuten dus meenemen naar uh, ons lachgasonderzoek. Dat wordt gedaan in Zegveld. Um, Allereerst al geef ik eventjes een, een, een, een inleiding van wat lachgas eigenlijk is, um, uh, ik, ik ga wat zeggen over hoe lachgas wordt gemeten over de opzet van de proef, en ik laat een paar hele globale resultaten zien van het onderzoek. Um, allereerst, goed, uh, wat is lachgas? De chemische naam van lachgas is diestikstofmonoxide stikstof met de chemische formule uh, N2O. En lachgas is een, is een uh, kleurloos, niet ontvlambaar gas, dat van nature in kleine hoeveelheden voorkomt in de atmosfeer. En uh, lachgas is vrij bekend bij mensen, want het komt uh, ja, regelmatig in het nieuws de laatste jaren. Uh, want lachgas staat namelijk vooral bekend als een drug. Eh, door lachgas te inhaleren ontstaat er een korte, maar een hele sterke roes. En dat kan leiden tot, uh, tot uh, euforie en, en lacherigheid en vandaar ook de naam lachgas. Daarnaast wordt het ook in de medische wereld gebruikt als narcosemiddel. En tot slot wordt het ook nog wel eens gebruikt in de auto en motorsport om het vermogen van de motor op te voeren. Veel minder bekend is dat lachgas net als koolstofdioxide en methaan, een broeikasgas is. En lachgas is zelfs een hele sterke broeikasgas, namelijk 265 keer sterker dan CO2 over een tijdschaal van 100 jaar. Hoe wordt lachgas dan gevormd? Lachgas komt op natuurlijke wijze vrij wanneer nitraat, NO3 wordt gevormd of afgebroken en hiervoor zijn twee microbiologische processen verantwoordelijk met de naam nitrificatie en denitrificatie. En nitrificatie is het proces waarbij ammonium en afier ook wordt omgezet in nitraat NO3. En hierbij bij dit proces kan lachgas vrijkomen. En in het denitrificatieproces is het proces waarbij nitraat wordt omgezet in stikstofgas, maar ook daar kan dus ook lachgas ontstaan. Dan nou zijn er een aantal factoren die de emissie van lachgas eigenlijk bepalen. En ik zal eigenlijk één factor eventjes wat nader toelichten. Dat is de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem. Dus de hoeveelheid ammonium en nitraat in de bodem. Nou, voor het proces nitrificatie en denitrificatie is ammonium of nitraat nodig. En dat kan op twee manieren in de bodem komen. Het eerste door afbraak ofwel mineralisatie van de organische stof. Of door directe input van ammonium of nitraat via dierlijke mest of kunstmest. En de risico op lachgas neemt toe naarmate er meer mineralen stikstof in de bodem aanwezig is. Nou, verder zijn er nog een aantal factoren die invloed heeft. Bijvoorbeeld de zuurstofgehalte, de organisch stofgehalte en volgehalte en de pH en noem maar op. Um, wat het moeilijker maakt is dat deze factoren ook nog eens elkaar kunnen versterken. En het risico op lachgasemissie is het grootst als er meerdere factoren optimaal zijn voor de productie van lachgas. Um, Lachgasmonitoring en rapportage. Um, landen moeten in het kader van het klimaatverdrag van Parijs hun broeikasemissies rapporteren aan de United Nations Framework Convention on Climate Change, de UNFCC. En Deze rapportage vindt jaarlijk plaats in een zogeheten National Inventory Report, de NIR. En Deze rapportage van de broeikasemissies moet worden voldaan aan internationale standaarden. In dit geval moet de rapportage voldoen aan de richtlijn die zijn opgesteld door de IPCC. De lachgasemissies uit de landbouw die Nederland jaarlijks rapporteert wordt berekend met het National Emission Model Agriculture, dat wordt ook wel het NEMA genoemd. En Met dit model wordt naast lachgas ook de emissies van methaan, ammoniak en fijnstof berekend. Um, de lachgasemissie wordt berekend uit een activiteit en een zogeheten emissiefactor. De, de activiteit is bijvoorbeeld de hoeveelheid mest dat is toegediend aan een stuk grond. En de, de emissiefactor is het aandeel van de hoeveelheid lachgas dat ontstaat uit, uit de totale hoeveelheid stikstof dat is toegediend. En daarom wordt de emissiefactor ook al uitgedrukt als een percentage. Um, tot zover de introductie voor lachgas. Zoals ik al in aanleiding al aangaf, wij doen veel onderzoek naar koolstofmaatregelen op minerale gronden. Maar dat is nu ook uh, op veengrond vanaf 2019 in Zegveld. En daar staat in het klimaatakkoord uh, dat een doel is opgesteld om op veengrond vanaf 2030 een reductie te realiseren van 1 megaton CO2-equivalenten. En, bij het, en het doel is dus uiteindelijk om de effectiviteit van die verschillende maatregelen op de uitstoot van broeikasgassen in veenweiden te bepalen. Een van die maatregelen is uh, waterbeheer, bijvoorbeeld in de vorm van drainagesystemen of bijvoorbeeld ook natte teelt. En in beide gevallen geldt eigenlijk dat een droogval en vernatte risico op lachers ontstaat. Um, bij de proef hier die wij meten, daar uh, focussen we op de maatregel waterbeheer. En daar ligt de focus vooral op CO2-reductie. Alleen zoals ik er eerder aangaf, diezelfde maatregel heeft ook effect op de stikstofkringloop. En daarmee mogelijk ook op de lachgasemissie. En aangezien lachgas ook een broeikasgas is, ja, moet deze gewoon worden meegenomen in de hele broeikas, uh, broeikasgasbalans. En dat uiteindelijk helemaal wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten. Dus ja, waarom is het onderzoek dan naar lachgas dan relevant? Nou, dat is dus omdat een toename van de emissie van lachgas... Dat verlaagt de, effe, de, verlaag de effectiviteit van een maatregel. En is daarom heel erg belangrijk om inzicht te verkrijgen in de effecten van deze maatregel op de, de laggasemissie en deze ook te kwantificeren. Want dat is uiteindelijk nodig om inzicht te krijgen om dat doel van die 1 megaton CO2-reductie van 2030 te realiseren. Nou, en vandaar komen we ook tot de hoofdvraag: um, wat is het effect van waterbeheer op de emissie van laggas? Nou, zoals ik al zei, een van, die, een van de aspecten van waterbeheer is het gebruik van drainagesystemen. En in Zegveld, zoals al eerder werd aangegeven, onderzoeken wij het effect van drainagesystemen. En hierbij gaat het vooral om twee vormen. En dat zijn dus de normale onderwaterdrainage en de, de drukke drains. Nou, ik ga even heel kort iets vertellen over de opzet van het experiment. Um, ik vermoed dat een aantal van jullie wel eens geweest is op het veld in Zegveld. Uh, wij gebruiken voor deze proef uh, vier percelen zoals we zien op de kaart. Uh, dat zijn de percelen 13, 14, 15 en 16. Uh, 13 en 14 hebben een vaste hoog slooppijl, en 15 en 16 hebben een laag slooppijl. En op elke perceel zijn er drie uh, ja, systemen eigenlijk aangelegd. De eerste is drukdrainage, uh, de tweede is de normale onderwaterdrainage en de derde is een controle waar dus uh, de drains niet zijn aangesloten. En op elk drainageobject bevinden zich veldjes van 2 x 2 meter, waarbij de een is, de een is bemest met kunstmest en de ander is onbemest. En al deze veldjes worden in drie herhalingen gedaan. Um, nou, hoe wordt laggas dan gemeten? Uh, nou, ten eerste heb je een gasmonitor nodig. Uh, wij gebruiken de gasmonitor van het merk Picaro. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld nog veel meer uh, gasmonitoren van andere merken als de Innova, en de Gacera en Liker. En ongetwijfeld zijn er nog veel meer. Um, je kunt het op meerdere methodes meten. We um, werd al eerder aangegeven met een EC-toren, de Eddy Covariance. Um, maar wij gebruiken de fluxchaam methode En dat is uh, wat je linksonder eigenlijk ziet. Um, Hiervoor gebruiken wij uh, ja, ringen die zijn, van P die zijn gemaakt van PVC en die hebben, van een, die hebben een diameter van 20 centimeter en die zijn dan een paar centimeter de grond ingeslagen. Um, daarop komt een omgekeerde uh, uh, emmer eigenlijk, zoals je ziet op de uh, foto ook links, dat tweede foto. Uh, daar komt dus een omgekeerde kamer op eigenlijk, een, een emmertje waardoor een afgesloten ruimte ontstaat en dat heet dan... De fluxkamer en in de tijd dat een fluxkamer gesloten is, kan de concentratie van een gas toenemen. En aan de fluxkamer zitten twee buizen, of twee uh, ja, buizen die zijn aangesloten aan de gasmonitor. Dat zie je in de foto in het midden. En De gasmonitor die zuigt lucht uit de fluxkamer, zo naar de gasmonitor en vanaf daar kan het de concentratie analyseren. Um, voor mensen die op persil 16 wel eens zijn geweest, die hebben ook wel eens de grotere automatische vloeskamers gezien. Uh, deze kamers die kunnen automatisch open en dicht. Um, het voordeel van is dat je, dat je bijvoorbeeld elke 15 minuten mee kunt doen en dat de hele dag door. En daardoor krijg je heel veel inzicht in de lachastomers over tijd. Uh, die gebruiken wij niet. Um, wij gebruiken de uh, methode links, dat zijn de zogenaamde staartskamers. kamers. En het voordeel daarvan is, is dat je veel meer inzicht krijgt uh, in de ruimte. Naal is dus dat de inzicht dat je dan minder inzicht krijgt in de tijd. En in dit onderzoek meten wij gemiddeld uh, één keer in de week. Nou, hoe werkt een meting dan precies? Uh, Gasconcentraties zijn zeer klein en die worden uitgedrukt in ppm. En dat staat voor part million. En 1 ppm staat gelijk aan 0,0001 procent. Uh, de atmosferische concentratie van N2O is ongeveer 0,33 ppm. En ter vergelijking de atmosferische concentratie van CO2 is 400 ppm. Dus er zit een aardige factor tussen. We meten de atmosferische concentratie uh, voordat we de vloerskamer sluiten. Dat noemen we ook al de achtergrondconcentratie. En vervolgens gaan we die flusskamer sluiten, zodat er een afgesloten ruimte ontstaat. En als de bodem op dat moment lachgas produceert, dan neemt de concentratie lachgas toe in de tijd in die fluskamer. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in de grafiek rechts. Je ziet na bijvoorbeeld 10 minuten de concentratie is opgelopen van 0,33 naar 0,8 ppm. En de concentratie lachgas, dat is toegenomen in die 10 minuten, wordt de flux genoemd. Deze flux rekenen we volgens uit naar bijvoorbeeld zoveel kilogram lachgas per hectare per jaar. En Soortgelijke eenheden vind je bijvoorbeeld ook met CO2, bijvoorbeeld in kilogram CO2 per hectare per jaar. Nou, dit is dan uh, een resultaat van hoe de metingen er dan uit kunnen zien. Uh, in dit geval over de periode van april 2019 tot april 2021 van per 16 nou, Op de X-as zie je de tijd in maanden. En op de ijzas zie je de laggasflux, uitgedrukt in kilogram laggas per hectare per dag. De linker grafiek gaat om een veldje dat niet is bemest, die is onbemest gebleken dus. En de rechter grafiek is wel bemest. En wat je nou echt, ja, de dingen zijn die echt opvallen van deze grafieken, zijn twee dingen. En in beide grafieken zie je bepaalde piekmomenten in de laggasemissie. En het tweede zie je dat het bemeste veldje meerdere pieken heeft. En dat die pieken bovendien ook groter zijn. Dat betekent dus dat de lachgasemissie bij het bemeste veldje groter is dan de lachgasemissie bij het onbemeste veldje. En ook hierin zie je dus ook verschillen tussen die verschillende drainagesystemen. Tussen drukdrainage, onderwaterdrainage en de controle waar dus geen drains zijn aangesloten. Nou, Zoals ik al eerder aangaf... Um, met de lachgasemissie wordt uiteindelijk gerekend met emissiefactoren. En deze wordt als volgt berekend. De, de totale lachgasuitstoot van het bemeste veldje. minus de, de, de totale lachgasuitstoot van het onbemeste veldje. En het wordt gedeeld door de hoeveelheid stikstof. Dat is toegediend keer 100%. Nou, hieronder zie je een tabel met allerlei berekende emissiefactoren. Voor de verschillende percelen. Voor de verschillende drains. En er geldt. Uh, hoe groter het emissiefactor, dus hoe groter het getal, hoe meer lachgasemissie je dus krijgt. En uit deze, en ik zeg even met nadruk voorlopige resultaten, blijkt dus dat de lachgasemissie bij drukdrainage uh, het laagste is. Over twee jaar gezien. In andere woorden, de drukdrainage zorgt dus voor minder lachgas dan als je bijvoorbeeld geen drains uh, aansluit. De voorlopige conclusie... Ik herhaal voorlopig, is dat de NVO, de lachgasemissiefactor voor het drukdrainage, is consistent het laagst. Uh, de vraag is hier nog wel van of dit uh, statistisch gezien wel verschillend is. Uh, dat moet nog gewoon nog nader worden geanalyseerd. En de tweede vraag is: van ja, als er dan verschillen zijn, uh, wat veroorzaakt deze verschillen dan? Is dat bijvoorbeeld de grondwaterstand? Is dat de volgehalte? Is dat de bodemtemperatuur? En. Uh, ja, het volgt, uh, ja, we gaan gewoon door met meten de komende tijd. We zitten al meer, inmiddels in het derde jaar. En uh, ja, verder moet er dus ook nog veel dieper worden geanalyseerd. En uh, ja, tot slot moet dit onderzoek samen met alle onderzoeken uiteindelijk uh, ja, tot een hele uh, set aan maatregelen komen. Die dat doel van 1 megaton CO2 uh, reductie in 2030 realiseert. En ja, tot zover uh, mijn presentatie. En dank voor het luisteren. Dankjewel Jordi. Helder verhaal. Heel mooie korte vogelvlucht wat jullie de afgelopen twee jaar in Zegveld doen op het gebied van lachgasmetingen. Ik heb een paar vragen voor je. Hans van de provincie Utrecht vraagt of de verwachting is dat de lachgasuitstoot fluctueert over de dag. Fluctueert over de dag. Uh, nou, ik zou zeggen wel, want ik denk dat er wel, wel een verschil is tussen als jij om 7 uur s ochtends meet waar het nog koud is en als jij meet om 3 uur s middags waar de zon volop op schijnt. En dan wordt het warmer en de activiteit van bacteriën is dan hoger. Dus dan zou je kunnen verwachten dat lachers dan een, een hogere ja, emissie uh, toont. Ja, dankjewel. En ik zie hier een vraag van Frank en van Martine allebei over bemesting. Uh, hoe kan het dat juist in een periode van geen bewesting er meer lachgas vrijkomt, wordt hier gevraagd. Ja, nou, um, lachgas, zoals ik, ik denk al eerder zei in mijn, in mijn presentatie, dat lachgas komt ontstaan eigenlijk uit twee uh, processen. Eén um, komt dus eigenlijk door bemesting. Ja, dus als je extra stikstof uh, in de bodem toevoegt. En het andere waar uh, deze vraag eigenlijk beantwoord is de, min, is de mineralisatie van organisch stof. Dus, de afbraak van organische stof, wat uiteindelijk tot lachgas kan leiden. Dus je, hebt, dus je kunt eigenlijk twee momenten echt van lachgas uh, uitstoten. Dus één bemesting en twee is de afbraak van organische stof. Ja, volgens mij hebben we daarmee ook een andere vraag ook meteen beantwoord. Waarvoor dank. En de vraag is ook waarmee bemest is. Kunstmest, organische mest? Uh, er is bemest met kas, kunstmest. Okay. Dankjewel. En dan uh, zijn we bijna aan het eind gekomen van deze deelexpeditie. En wil ik uh, Jordi bedanken, maar ook alle andere besprekers. Uh, Rudy, Erne, uh, Harry. Maar een misschien wel speciale dank vandaag aan Jan van der Akker. Want uh, dit is, uh, uh, nou ja, maar komende vrijdag mogen we afscheid van hem nemen. Uh, Jan heeft, denk ik, de afgelopen 40 jaar. Uh, ik, is 40 jaar ongeveer Jan, die orde, uh, zich uh, druk gemaakt over dit dossier. Uh, de eerste bodemdalingsmetingen zijn uh, onder andere van zijn hand. Dus ik denk dat we daar best wel heel blij mee mogen zijn... Want zonder die hele lange datareeks uh, stonden we nu niet waar we nu stonden. Dus uh, uh, ik wil je hierbij in elk geval even expliciet bedanken. Uh, Vrijdag mag, mag ik daar ook nog op toosten. Maar uh, ik ben ook heel blij dat je nog uh, even rond blijft hangen als gastonderzoeker. Dus uh, dat is in elk geval um, goed voor ons en uh, voor de BV Nederland. Um, verder uh, hebben we een aantal bijeenkomsten waarop ik jullie nog wil attenderen. Want uh, ik realiseer me dat we de afgelopen... Uh, twee jaar uh, vooral bezig zijn geweest met zenden. Dat is ook een beetje de vorm waarin dit helaas uh, uh, niet anders werkt: met 80 mensen of 70 mensen. Digitale discussie wordt toch best lastig, uh, maar we hopen de komende tijd met toch iets van versoepeling van maatregelen elkaar wat vaker te mogen treffen. Uh, 5 oktober organiseren we nog een webinar, dus dat is digitaal over lisdodden en uh, de stand van zaken rondom het lisdoddenonderzoek in het Veenweidegebied. Uh, nog als ik al zei, nog, nog digitaal. In de chat worden de links gezet waar je je kan aanmelden. Op 5 november, dat noemde ik al even, organiseerde het, live, het programma Living on Soft Soils een uh, symposium. En dat is een hybride bijeenkomst, heb ik begrepen. Uh, dus, en daar kun je, deze week volgt daar het programma van, maar je kunt, als je de website even in de gaten houdt, nwa-los.nl, uh, um, dan kun je je daar uh, vanaf deze week voor aanmelden. En uh, zoals ik al zei, daar zal je in elk geval acte actepresentant geven, maar ook een hele hoop andere PhD's die betrokken zijn bij dit onderzoek. Um, dan op 18 november, weet erom een hybride variant uh, dit jaar van het Nationaal Congres Bodemdaling. Dit jaar zitten we in het Friese Veenweidegebied in de omgeving Olderborn. En wat leuk is om te vertellen is dat wij vanuit het NOBV daar ook een, een, de middag, een deel van het middagprogramma mogen verzorgen. met een excursie op een van de locaties die ook al even, ook al even voorbij is gekomen, namelijk... Uh, bij uh, onze boer Martin Dijkstra uh, in Oldenborn. En daar, uh, is hoop ik ook meer, en daar is zeker meer ruimte voor interactie. Dus uh, daar, wij daar kan een bus vol mee. er kunnen 50 mensen mee. En uh, daar zijn in ieder geval allemaal aanwezig. Zijn maar ook een aantal onderzoekers. Om jullie ook uh, nou ja, uh, van allerlei antwoorden vragen, uh, te voorzien. Allerlei vragen die jullie hebben zoveel mogelijk te beantwoorden. Dus dat is 18 november. Daarvoor kan je jou aanmelden via slapperbodem.nl. Maar ook via de NKB-website en via het NOBV kom je daar uh, op. En tot slot, 9 december, dat is dan wel weer een webinar. Uh, is het, uh, dan zijn we ongeveer twee jaar geleden gestart met het NOBV. Nou ja, twee jaar onderzoek, dat betekent onderzoekers nog niet zo heel veel. Uh, maar uh, en voor een aantal locaties betekent dat we daar nu voor twee jaar meetdata hebben, voor een aantal nieuwe locaties uh, korter. Alleen we vinden het wel een heel mooi moment om te, om te delen waar we nu staan. Uh, dus dan gaan we de afgelopen tijd hebben wat uh, thematisch de informatie met jullie gedeeld en dan proberen we ook de verschillende thema's met elkaar te verbinden en ook in relatie, t, uh, in, uh, ook even wat uit afstand te nemen en de, uh, de seteé-prikker met jullie te delen, van wat zijn de verschillende dingen waar we nu aan meeten, wat kunnen we al over maatregelen. Wat kunnen we wel zeggen? Over uh, mechanismes in de bodem die impact hebben uh, op uh, broeikasgasemissie. Dus daar zullen we 9 december wat meer over vertellen. En daarvoor uh, uh, wordt nog een programma gemaakt, maar hou ook onze website daarvoor in de gaten. www.nobveenweider.nl. Um, dan heb ik denk ik alle. Agendapunten gehad. Uh, je kunt altijd tussendoor vragen blijven stellen aan ons via ons web, onze mailadres, onze website info.nobveenweide.nl. Nu ook in de chat. En, um, en we hebben de website vernieuwd, want misschien is het goed om te weten. Uh, dit, dit is echt in anderhalf uur uh, proppen we jullie vol met informatie. Uh, dat willen we ook graag, maar er is nog zoveel meer te vertellen. Voor alle locaties waar we meten is een fact sheet gemaakt waar je precies kunt nalezen uh, welke... Um, uh, um, maatregelen we daar specifiek meten en welke parameters we meten, dus met welke meetmethodes. Um, uh, Bart Kruid, die heb, uh, zit in de chat ook al iets over, over EC-metingen. Uh, nou, we gaan ook zeker nog een keer uh, verder in op uh, broeikasgasmetingen met de verschillende meetmethodes, maar ook dat is terug te vinden op onze website. Dus als je meer diepgang wil en dat hoop ik van harte, dan kan dat op onze website. En als je het niet vindt, mail ons dan alsjeblieft, want dan gaan we proberen dat zo snel mogelijk je die behoefte te bevredigen. Um, wat ik net ook al even zei, aan het eind van dit jaar, in de loop in december, zullen we de rapportages ook opleveren. Dus 9 december, als we ons verhaal, uh, als we een webinar hebben, worden ook de uh, jaarrapportages gedeeld. Uh, dus uh, dat is ook voor uh, in, in wat dikkere en dunnere vorm kun je dan ook de dingen na. Nalezen. En um, dan uh, rest mij jullie, als ik geen vragen meer zie in de chat, nee, dat zijn allemaal linkjes van mijn collega. Uh, de vragen die nog niet beantwoord zijn, worden per mail beantwoord, zoals, of er per, uh, worden uh, in het document uh, samengevoegd en dan in een mail uh, met de link naar dit uh, webinar uh, met jullie gedeeld daar kun je toch rustig nakijken. Deel alsjeblieft de link. Hoe meer mensen dit weten, hoe beter. Ik denk dat het alleen maar goed is dat we zoveel mogelijk kennis verspreiden. Um, zodat ook alle mensen die in de zaal zitten, die niet alleen onderzoek doen, maar beleid maken, bestuurders moeten adviseren, uh, de juiste informatie hebben. Dus um, uh, van harte een uitnodiging om daar deze link zoveel mogelijk te delen. En um, uh, nou, dan rest mij jullie uh, ontzettend te bedanken. Voor jullie tijd, voor jullie aandacht, voor jullie kritische blik, vragen. Uh, het feit dat jullie grote getalen zijn opkomen dagen. En um, namens de STOA, namens Wageningen Environmental Research, het NKB en het NOBV wil ik jullie ontzettend bedanken. En hoop ik jullie heel snel weer te zien. Tot ziens.